Het Surf Cumulus C&P, zoals wij dat uh, uh, afkorten, um, is bedoeld voor organisaties die één of meerdere clouds gebruiken. Uh, eventueel in combinatie met hun eigen uh, datacenter faciliteiten. En dat willen samenbrengen in één uniform uh, overzicht, in één uniform platform. Wat gebruikt wordt voor uh, het beheer, uh, orkestratie. En overzicht over al die uh, verschillende cloud resources. Dus het CMP, ja, als je het heel simpel zou zeggen, biedt centrale en uniforme toegang tot uh, deze diensten. Cloud Management Platform, zoals wij dat uh, uh, aanbieden aan instellingen, is bedoeld om self-service IT mogelijk te maken binnen de uh, eigen organisatie. Dus het platform bestaat uit een catalogus en in die catalogus kunnen... Docenten, IT-ers, misschien zelfs studenten, een keuze maken uit het uh, voor hen beschikbaar gemaakte aanbod. Nou, het platform wordt gebruikt voor resource management, biedt de mogelijkheid om te zien wat iets uh, kost, uh, biedt inzicht in de kosten van uh, uh, cloud-resources en kan ook gebruikt worden om kosten in het eigen datacenter inzichtelijk te maken. Het helpt organisaties om governance en security op orde te brengen. Er kunnen policies worden afgedwongen en de middel van uh, beleidsregels uh, kan worden bepaald wat er wel en niet mag en uh, op welke locatie dat bijvoorbeeld wel niet mag. Uh, een voorbeeld van uh, typisch een cloud policy zou kunnen zijn dat uh, bepaalde zaken, bepaalde servers misschien wel in Europa, maar niet in Amerika. Uh, gemaakt mogen worden. Dus we hebben bijvoorbeeld een geografische policy. Het biedt integratiemogelijkheden met uh, bestaande oplossingen van een organisatie zoals ticketsystemen uh, en, uh, CMDB uh, IPAM-achtige oplossingen uh, of security tooling, nou, wat in deze uh, sessie uh, gaan laten zien is een proof of concept. Um, zoals ze dat gedaan hebben. Uh, naar aanleiding van een, de specifieke use case, zoals die uh, bij de UvA aanwezig was. Eigenlijk begin vorig jaar hebben we gesprekken gevoerd met uh, Annette Peet, uh, ook met Sharon Klinkenberg. En echt daarin zagen we een, een directe aanleiding om te kijken wat er met het cloud management platform uh, en de technologie die daarin aanwezig is, mogelijk is om um, in technisch opzicht een Platform te creëren uh, uh, waarop digitale toetsen afgenomen kunnen worden. Uh, dus he, die, die, die, die aanleiding die komt eigenlijk voort uit uh, naar mensen die ook betrokken zijn bij de Special Interest Group Digitale Toetsen. Nou, wat we zien is he, met de verschillende instellingen waarmee we gesproken hebben, is dat er een vergelijkbare behoefte is. Um, uh, eigenlijk het uh, ideaal scenario, uh, zoals dat net ook al eventjes in is, uh, is aangehaald en waar ik later nog, uh, nog wat verder op doorga. Uh, dat is iets wat uh, veel instellingen omarmen, uh, maar soms uh, drempels zien uh, om dat uh, uh, allemaal eigenhandig op te zetten en te realiseren. Dus ik denk uh, dat daar koepelend en ook instellingen onderling... Uh, elkaar kunnen vinden en uh, kunnen samenwerken om iets, uh, iets te maken. Verder zagen wij een hele duidelijke match met het aanbod van Surf Cumulus. Um, he, in uh, uh, de, de technologie die aanwezig is op cloud-platformen, zoals Microsoft Azure, maar wellicht ook AWS, Google, uh, Francis misschien, uh, uh, is uh, uh, veel technologie aanwezig om een digitale toetswerkplek te creëren. Ook binnen Surfcumulus bestaat de mogelijkheid om... instellingen te helpen met de inrichting daarvan. Dus bijvoorbeeld, we noemen dat in, in vaktermen een landingzone... de basisinrichting van Azure of van AWS of van Google. Ook dat is iets wat binnen het Surfcumulus aanbod mogelijk is. En als laatste, het Cloud Management Platform... wat gekoppeld is aan SurfConnect. En waar instellingen op een makkelijke uh, manier gebruik van kunnen maken. Nou, wat hebben we uh, eigenlijk als doel uh, gedefinieerd? We hebben gezegd, nou, we willen onderzoeken op welke manier, op welke wijze de benodigde cloud-infrastructuur voor digitaal toetsen besteld kan worden. Met behulp van het Surfcuminous Cloud Management Platform. En daar zitten dus al een aantal aannames in. Namelijk, we willen het doen op basis van uh, cloud-infrastructuur. Uh, we willen daarbij het cloud management platform gebruiken uh, en we willen dat doen op basis van de use case uh, zoals die uh, het toen in samenwerking met de UvA. Of eigenlijk moet ik zeggen UvA HVA is uh, gedefinieerd. Nou, en die ziet er uh, in het kort zo uit. Uh, ik heb hem in alfabetische volgorde de, de, de stappen weergegeven uh, en het begint bij de student. Dat is uh, bewust het perspectief zoals we dat gekozen hebben. De student logt in op een client, uh, bewust gekozen voor client, omdat uh, dat kan een standaard werkplek zijn van de instelling. Kan wellicht ook een eigen uh, laptop zijn, uh, op basis van bring your own device. Uh, vanaf die client wordt uh, er verbinding gemaakt met een virtuele werkplek, een virtual machine of een virtual desktop. Uh, de student logt in op die werkplek met uh, zijn of haar instellingenaccount. Vervolgens start de automatische toetsapplicatie. De UVHVA wordt uh, TestVision daarvoor gebruikt. Daarop kan de student zelf inloggen met SurfConnect. student start vervolgens de toets die daar klaar staat, doorloopt de stappen van die toets, gebruikt eventueel applicaties of bronnen die aanwezig zijn op die, virtuele, uh, op die virtual desktop, op die virtuele machine. Uh, de student uh, stuurt zijn of haar antwoorden in en beëindigt de toets en logt weer uit. Dat is uh, eigenlijk heel simpel gezegd. De flow en de uh, use case zoals we die hebben gedefinieerd. Nou, als je dan kijkt, hè, als je dat eigenlijk uh, afpelt of uittekent en kijkt welke uh, onderdelen en componenten daarin uh, aanwezig zijn, dan is dat eigenlijk iets. Uh, het, het, het, het, het is heel divers. Ehm. Um, en het is ook um, eigenlijk relatief complex. Dus wat we hebben gedaan is gezegd: nou, we willen in de proof of concept een aantal dingen bewijzen, een aantal dingen laten zien. Um, en daarom kiezen we een bepaalde focus. En die focus uh, die ligt bewust op de onderdelen die eigenlijk buiten de grenzen, uh, zich buiten de grenzen van, een, buiten de muren van een instelling afspelen. Uh, dus we hebben gezegd, nee, we willen heel specifiek kijken naar uh, het, het cloud gedeelte. Waarvoor we de, uh, uh, nu uh, specifiek kijken naar Azure. Uh, en we willen kijken naar het cloud management platform. Omdat er veel van de andere zaken die hier staan, zoals netwerkinfrastructuur, uh, uh, digitale assessment omgeving, bijvoorbeeld TestVision, Dat zijn dingen die, uh, die zijn al aanwezig, ingericht, uh, aan elkaar gekoppeld. Uh, Soms in meer of mindere mate uh, onderdeel van een geautomatiseerd proces. Uh, en dat is iets waar we uh, wellicht in de toekomst wel mee kunnen koppelen. Maar niet iets wat we uh, zien als onderdeel van uh, deze proefconcept. Of van iets wat we uh, beogen anders of, uh, of beter te doen. Daarom deze uh, focus op uh, wat we hier zien als 3B en 4D. Als uitgangspunt hebben we het algemeen inrichtingsmodel voor flexibel, authentiek, digitaal toetsen gehanteerd. Um, volgens mij is al eerder aangehaald. Hè, dat staat ook op communities.surf.nl. Dat is in 2019 gepubliceerd. Um, en het mooie van dat model is dat het hè, precies die gelaagdheid heeft om um, heel flexibel zo'n omgeving op te bouwen. Hierbij moet ik wel zeggen dat... Um, in het geval van cloud technologie uh, en in dit geval Azure, dat het die gelaagdheid zoals die in het plaatje staat in de Proof of Concept, zoals ik die laat zien, anders is. Omdat eigenlijk hier zie je dat uh, het begint bij de machine. Op die machine draait een browser. Die browser maakt verbinding met een uh, virtuele desktop of een virtuele machine um, in de Proof of Concept. En... Uh, dat is, uh, ook als je naar cloud technologie kijkt, zal je zien dat die uh, VM is in die zin niet generiek, maar is cloud specifiek. Dus, uh, we hebben altijd te maken met uh, een Azure VM, een AWS VM of een Google VM. Uh, dus dat is eigenlijk anders dan het uitgangspunt. Uh, uh, verder hebben we wel de gelaagdheid en de bouwstenen zoals die hierin staat uh, aangehouden. Um, en als management systeemlaag dat is die blauwe de blauwe blok hier onderaan gebruiken we het Cumulus Cloud Management platform. Nou, wat we hier zien belangrijk is dat de browser moet een moderne browser zijn dus die moet HTML5 ondersteunen en verder is het eigenlijk approved uh, concept op basis van Azure, en Azure Virtual Desktop, zoals we die uh, straks gaan laten zien, uh, is eigenlijk een heel flexibele oplossing. En he, stelt geen hele specifieke eisen aan uh, het device, uh, niet aan de locatie. Uh, je hebt internet, uh, een internetconnectie nodig en ook niet aan het operating systeem. Dus, ja, dat kan Windows zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook Chrome, Chrome OS zijn waardoor het ook geschikt is om te gebruiken in combinatie met Chromebooks. Nou, in de Proof Concept maken we gebruik van Azure, om heel specifiek te zijn van Azure Virtual Desktop technologie. Um, het image is een marketplace image, dus ook generiek altijd voor iedereen beschikbaar. Hoef je niet zelf te uh, onderhouden of uh, uh, te creëren. Um, en we gebruiken uh, Windows 10 multisessie. En het voordeel daarvan is eigenlijk dat hè, die uh, uh, licentie daarvan valt binnen de uh, uh, Office 5, uh, Microsoft 365 of een andere enterprise licentie, zoals veel instellingen die al hebben. Dus hè, uh, door het gebruik van Windows 10 zit daar ook nog een uh, licentievoordeel. De nou, applicatie, het zijn eigenlijk naar keuze en uh, niet beperkt tot uh, de lijst die, uh, die, die hier staat. Nou, wat is Windows Virtual Desktop? Uh, de meesten zullen dat uh, weten en kennen. Maar ik wil het toch nog heel eventjes kort uh, samenvatten. Windows Virtual Desktop is een clouddienst van Microsoft. Is gebaseerd op het Azure platform. En wat uh, Windows Virtual Desktop uh, heel goed kan. De naam zegt het al. Is virtualisatie van desktops. Maar ook virtualisatie van remote applicaties. Dus het is ook mogelijk om... Uh, ervoor te kiezen om geen desktop aan te bieden, maar alleen uh, uh, specifieke geselecteerde uh, applicaties. En dat kan voordelen hebben, omdat uh, op die manier een student wel over de applicatie kan beschikken, uh, maar niet een browser kan openen of uh, andere dingen kan doen die uh, uh, op een standaard virtuele desktop uh, wel kunnen. Nou, het voordeel van cloud technologie is dat het schaalbaar is. Uh, het is on-demand, dus hè, uh, wat je uh, morgen nodig hebt, kun je uh, opspinnen en daarna weer afschalen. En daardoor dus ook heel, uh, heel erg kostenefficiënt. Um, en het is een gelaagde uh, oplossing. Het deel van de dienst uh, is eigenlijk uh, desktop as a service. Oh, uh, en het deel uh, moet je als organisatie, als instelling zelf doen. Dus, hè, je kiest zelf voor de hoeveelheid. VM's, je kiest zelf welke applicaties en je bepaalt zelf welke policies er van toepassing zijn. En last but not least, het is ook een hele veilige oplossing, omdat de machines en de VM's en de infrastructuur waar het op draait, standaard niet direct beschikbaar zijn via het internet. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de dienst door in te loggen op een eigenlijk een beveiligde, beveiligde website. Het is toegankelijk voor uh, iedere browser. Is naast uh, uh, uh, uh, bekende applicaties zoals SVS, uh, Visual Studio Code, ook geschikt voor GPU-toepassingen. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, misschien de toekomst AutoCAD uh, toetsen. Uh, die zouden ook op dit platform uh, afgenomen kunnen worden, omdat er ook uh, uh, zware GPU uh, opties beschikbaar zijn. Ja, kan ge uh, geïntegreerd worden met beveiligingsstandaarden vanuit Intune en ook multifactor authentication en conditional access zijn mogelijk. Als we kijken naar de, uh, hoe de architectuur eruit ziet, uh, uh, uh, heb ik een plaatje van gemaakt. Ik probeer uh, vandaag zo functioneel mogelijk naar te kijken, dus ik ga niet een heel uh, technisch verhaal hierover uh, uh, ophangen en daarom heb ik het in vlakker verdeeld. Dit is de best practice voor een virtual desktop omgeving die laten we zeggen groter is dan 30 machines wat voor de meeste instellingen het geval zal zijn. Eigenlijk het gedeelte links is er zijn de spullen resources die lokaal bij een instelling aanwezig zijn. Dat kunnen chromebooks zijn, dat kunnen desktops zijn, dat is, uh, uh, zijn netwerkcomponenten. dat is een oplossing waarin alle accounts van studenten staan, dat is een toetsenapplicatie, dat soort zaken. Dan is er een, eigenlijk een basisinrichting, een Azure landing zone, waarin de basale Azure voorzieningen uh, al gemaakt zijn en aangesloten zijn op de infrastructuur van de instelling. Dan is er een gedeelte he, bovenaan wat uh, de Windows Virtual Desktop, dat noemen ze de control plane. Dat is een, eigenlijk een SaaS dienst en wordt beheerd door Azure. Dus ook uh, uh, daar heb je als instelling en ook wij vanuit Cumulus. doen daar in principe uh, niets aan. Sterker nog, wij kunnen daar niets aan doen. He, dat is echt een, uh, uh, een service van, uh, van Azure. Dan het gedeelte rechts onderaan. Dat is eh, het, echt het uh, virtual desktop domein. En dat is dus ook waarin we in de proof of concept uh, op hebben gefocust. En hebben gezegd van nou, de onderdelen en technische componenten en infrastructuur die daarin zit. Willen we on demand kunnen provisionen en kunnen voorzien van de juiste profielen en applicaties vanuit ons platform. Nou, als je datzelfde plaatje zou bekijken vanuit eigenlijk meer een... Uh, procesbenadering dan ziet dat er zo uit en linksonder hebben we de docent die doet een aanvraag voor digitaal toetsen uh, dat komt in een intern systeem en dat kunnen uh, vaak zijn dat meerdere interne systemen die aan elkaar geknoopt zijn um, en dat uh, kan zich uh, uh, voltooien volgens de pre en post exam workflow zoals die bij de meeste mensen hier in de zich ook bekend zullen zijn dat resulteert uiteindelijk in een goedgekeurde aanvraag voor een digitale toets. Vervolgens is er een IT-beheerder die gebruik maakt van het Surfcumulus Cloud Management platform om de onderdelen waar hier groene lijnen naartoe getekend zijn, dus de Azure Virtual Desktop voorziening, de virtuele machines en de configuratie daarvan in een aantal, aantal klikken, uh, uh, te bestellen en op te spinnen. En in de uh, demonstratie, wat ik straks ga laten zien, is dus uh, het, ook het gedeelte, het Surfcumulus C&P en de provisioning. Dus eigenlijk de groene lijnen zijn de componenten die we, uh, die we hebben gemaakt en uh, die dus uh, gebruikt kunnen worden. Nou, en dan uh, hier rechts uh, uh, dit is echt het Azure domein, daar zijn standaard een aantal dingen aanwezig. Vanuit die landingzone zone de basisinrichting van zo'n Azure omgeving. Zoals een active directory waarin de gebruikers en groepen, dus ook studenten en docenten aanwezig zijn. En vanuit die digitale toetsomgevingen is er toegang tot bijvoorbeeld testvision of eventueel andere toegestaande externe bronnen. En eigenlijk in de opzet, gezien vanuit de student, die vrij centraal in het midden, gaan we er vanuit dat die gebruik kan maken van Chromebooks of van, uh, van eigen devices. Zolang er een internetverbinding is, is dat in principe voldoende om van deze oplossing gebruik te maken. Nou, wat zijn dan de benodigdheden? Um, je hebt een Azure subscription nodig. Uh, via af te nemen via Surf Cumulus. Een Azure account met de juiste permissies. Er moet een Azure Active Directory zijn. Uh, die moet voorzien zijn, uh, als organisatie moet je in bezit zijn van de juiste licenties. Nou, er is een heel scala aan licenties wat, uh, uh, waarbinnen gebruik gemaakt kan worden van Windows Virtual Desktops. Zonder hè, voor, die, uh, voor de specifieke machines die aangemaakt worden, uh, nog extra licenties te hoeven kopen. Uh, die kunnen uh, vanuit die licentie kunnen die gebruikt worden. Nou, er moet een domeincontroller zijn. Uh, dit is allemaal vrij technisch, ga ik verder ook niet op in. En er moet een netwerkvoorziening zijn in Azure en tussen de instelling en Azure om hiervan gebruik te kunnen maken. Hoe wordt het gedeployed? Uh, iemand logt in op het cloud management portal. Uh, het cloud management portal heeft een catalogus. Daarin zitten uh, ARM templates. Dat is een mooi woord voor infrastructuur als code. Uh, die vertalen zich naar catalogus items. Die kan een IT beheerder of misschien zelfs in de toekomst een docent kan die bestellen. In het middel van playbooks kunnen die omgevingen voorzien worden van profielen. En profielen, uh, dat moet je zien als een set van regels, een stuk uh, uh, extra configuratie. Bijvoorbeeld een student mag wel bij externe website A, maar niet bij uh, externe website B of alleen bij A. Um, en voorzien worden van de juiste applicaties. In de proof concept hebben we de volgende dingen uh, gedaan: we hebben een uh, architectuur bedacht, we hebben die uh, beschreven, we hebben dat ook getest, we hebben die uitgerold vanuit ons managementplatform, uh, we hebben een aantal configuratieprofielen en een aantal applicatieprofielen hebben we gebouwd. Het verschil tussen uh, de groene bolletjes en de oranje bolletjes is dat uh, de uh, een deel hiervan is nu nog uh, handmatig en dat betekent dat het nog geen geautomatiseerde keten is. Maar de, de, de ingrediënten om dit te doen zijn, uh, zijn aanwezig en zijn ontwikkeld. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Ik ga nu een aantal keer uh, wisselen van scherm om echt te laten zien uh, hoe zo'n omgeving aangemaakt kan worden. Hoe dat er vervolgens uitziet voor een IT beheerder. Maar ook hoe dat er vervolgens uitziet voor een student. Dus ik probeer eigenlijk de verschillende perspectieven probeer ik te laten zien. Nou, we starten met het cloud management platform. Dit is onze testomgeving. Is geïntegreerd met SurfConnect. Zodra instellingen Surfcumulus afnemen en de aanvraag doen voor het CMP, is het mogelijk om hierop in te loggen en gebruik te maken van de uh, functie die hierin zit. Ik log in. En vervolgens kom ik op mijn dashboard. Ik ga niet alles hier toelichten, maar alleen laten zien wat uh, relevant is. Het belangrijkste onderdeel is de catalogus. In die catalogus zitten eigenlijk alle diensten die uh, door middel van self-service uh, besteld kunnen worden. En die diensten, uh, wat we hebben gedaan, is het gebruik maken en het kunnen beschikken over die diensten op basis van cloud technologie zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Nou, hier, zit een, uh, hier staat een uh, catalogus item, een blueprint voor Azure Digitaal Toetsen. Die kan ik aanklikken en ik kan die hiervoor zien van de juiste informatie. En instellingen kunnen dat ook al uh, zelfs zo ver voorbereiden dat ze een aantal dingen al van tevoren invullen. Uh, en hierachter zitten uh, uh, ARM templates om vervolgens zo'n omgeving uh, op te spinnen. Nou, het opspinnen van die omgeving duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Uh, dus dat heb ik al, uh, heb ik al eerder gedaan. Uh, maar op het moment dat uh, het, dit formulier, dit bestelformulier wordt gesubmit en eventueel is goedgekeurd door uh, iemand met uh, de juiste permissies. Er zit een uh, workflow model zit er in dit systeem. Uh, wordt die uh, uitgevoerd op het uh, gekoppelde Azure platform. En dat Azure-platform is dus van de instelling, uh, zoals ze dat hebben gekoppeld aan dit platform. Dus dat is niet onze omgeving, of de Surfcumulus omgeving. Maar iedere instelling brengt zijn eigen subscription mee om deze spullen in, uh, in te deployen. En uh, daarmee dus uh, bereiken ze ook een hele hoge mate van isolatie. En kan het nooit zo zijn dat uh, dingen die instelling A doet... Impact hebben op dingen die uh, instelling B wil doen. Nou, dus, uh, de, uh, de aanvraag wordt hier gesubmit. Uh, wordt vervolgens goedgekeurd. En dan uh, ongeveer vijf tot tien minuten later in Azure. Uh, zijn de resources voor een virtuele desktop omgeving zijn aanwezig. Hoe nou, dat erin. In Azure ziet dat er als volgt uit. Nou, dit is de verkeerde. Nog een blikje. Dit is de Azure inlogpagina en ik log nu als beheerder hierin. Nou, wat ik zie is dat ik kan hier in de Windows Virtual Desktop dienst kan ik zien wat er is, uh, is aangemaakt. Nou, in dit geval is er... Uh, Zoals dat in, uh, uh, dit is uh, enigszins technisch, maar dit is dan een Windows Virtual Desktop Host Pool. Binnen die hostpool bestaan een aantal virtuele machines waarop uh, uh, de studenten worden aangemeld om hun toetsen te draaien. Nou, dat ziet er dan zo uit. Hier, zie, hier zien we het aantal machines. En we zien dat die machines beschikbaar zijn en dat die aanstaan. Ook wordt er een applicatiegroep aangemaakt. Uh, en er, is, er zijn twee typen groepen. Eén groep is bedoeld voor de uh, definitie van applicaties. En één groep is bedoeld voor uh, het vrijgeven van de mogelijkheid om uh, daadwerkelijk op een uh, virtuele desktop in te loggen. En dat verschil ga ik zo meteen ook nog laten zien, hoe dat er dan voor een uh, gebruiker uitziet. En dat zien we ook hier rechts. De ene groep is een remote app groep. En de andere is een desktop groep. Nou, in die remote apps groep. Heb ik een aantal applicaties aangemaakt. In dit geval heb ik gezegd. Nou, de dus student die uh, toegang heeft op deze groep. Mag gebruik maken van Excel. van IBM, van Paint. Van RStudio en van Visual Studio Code. En dit, is, hè, dit, dit is een voorbeeld. Maar dit kunnen in principe uh, alle applicaties zijn die. Draaien op een Windows 10 omgeving. Eigenlijk is het zo eenvoudig. Uh, zoals, we het, uh, zoals wij het hier zien. Vanuit een, uh, een uh, beheerperspectief. En uh, de onderdelen die we hier dus zien. Zijn aangemaakt vanuit het Cloud Management Platform. Maar wat als we nu zeggen. Van, uh, de uh, omgeving is gedeployed. Is beschikbaar. Uh, dan is er eigenlijk nog. Eén uh, additionele stap, namelijk het voorzien van de omgeving van de juiste uh, configuratie. En ook dat kan vanuit het Cloud Management Platform. Gaan we weer terug naar het CMP. Hier zien we de omgeving. Even terug naar. Bijvoorbeeld dit is een van de uh, van de servers. En als ik zeg ik wil hier uh, applicaties installeren. In dit geval hebben we dat playbook genoemd. Kan ik hier zeggen nou, op basis van de voorgedefinieerde lijst. RStudio, SPS Office of Visual Studio Code. Kan ik een installatie doen op deze omgeving. En daarmee komt die automatisch beschikbaar uh, op de Windows Virtual Desktop. Van deze, uh, van deze instelling. En ook is het mogelijk hè, om hier de, uh, het type te veranderen. Dus hè, bijvoorbeeld op basis van uh, de gewenste workload kan een machine groter gemaakt worden. En kan die kleiner worden gemaakt door middel van het resizen van een, uh, van een machine. Dat is eigenlijk hè, het, het, het, het domein van de IT-beheerder of een docent die zo'n omgeving wil aanmaken en wil voorzien van de juiste applicaties en configuratie. Nou, hoe ziet dat er dan uit voor een student? Dat is eigenlijk het laatste onderdeel van wat ik uh, wil laten zien. Een student werkt uh, vanaf een standaard, uh, standaard omgeving van de uh, standaard werkplek van de instelling, maar kan ook vanuit huis inloggen op het... Uh, op de Windows Virtual Desktop URL. Dat is altijd een vaste URL. Uh, en is dus ook niet specifiek uh, per instelling. Ik ga heel eventjes wisselen van scherm. Studenten altijd gevraagd worden om in te loggen. En... Als de basisopzet tussen de instelling en de Azure omgeving in orde is en die accounts bekend zijn op Azure, of die studenten bekend zijn op Azure, er verschillende manieren zijn om, dat, uh, voor zijn om dat te regelen, kan de student hier inloggen met zijn of haar instellingsaccount. In dit geval gebruik ik een demonstratieaccount. Dit is hoe de virtu virtuele desktopomgeving, eigenlijk de, de, de, de, de startpagina daarvan eruit ziet. De student heeft op basis van hoe dat is ingericht de keuze om direct een aantal applicaties te starten of om naar een virtuele desktop te gaan uh, waarmee je echt een, uh, een desktop in een browser ervaring krijgt. Ik laat eerst zien hoe... Het eruit ziet om bijvoorbeeld een losse applicatie te starten. Stel dat we Visual Studio willen, uh, willen draaien als student. Of nodig hebben om een toets te maken. Dan kan dat op deze manier. Hier wordt mij nu nogmaals gevraagd om in te loggen. En dat komt omdat ik als gebruiker niet ben ingelogd in een domein. Het is mogelijk voor instellingen om... Uh, hier single sign-on te doen, wanneer er gewerkt wordt op werkplekken of met accounts die uh, bekend zijn binnen dit uh, domein. Nou, hier zie je dat binnen de browser uh, echt de volledige applicatie beschikbaar is en er een desktop om, uh, ervaring ontstaat voor de, voor de student. Het is ook mogelijk om hier uh, bestanden vanaf het uh, filesysteem in te laden, te openen. Uh, en ook om bestanden op te slaan, bijvoorbeeld uh, om ze uh, later in te leveren of uh, later door de uh, docenten op te halen. En dit is een hele mooie manier he, om te zorgen dat nou, echt alleen die applicatie zonder bijvoorbeeld uh, internettoegang of andere opties uh, beschikbaar zijn voor een, uh, voor een toets. Andere optie via Windows Virtual Desktop is om, de naam zegt het al, een volledige virtuele desktop te starten. En dat kan op deze manier. Eerst inloggen. En vervolgens krijg ik een virtuele desktop. En zoals je die ook kent. Uh, eigenlijk vanaf een, uh, een normale Windows 10 uh, laptop of desktop. Inclusief alle, alle mogelijkheden. Normaliter kunnen er. Tot, men zegt, tot maximaal 30 sessies per, uh, per host gedraaid worden. Uh, en uh, dit is het, eigenlijk ook de enige plek waar een Windows 10 multisessie uh, machine beschikbaar is. Die is uh, eigenlijk speciaal voor dit doel is die, uh, ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Nou, en hier uh, heeft de student volledige mogelijkheid om applicaties te starten om bestanden te openen, op te slaan, um, om bijvoorbeeld TestVision te openen en um, uh, het da daarop in te loggen. Um, en ja, dit, uh, dit, dit speelt zich volledig af in de, in de browser. Ook is het mogelijk om dit te combineren met uh, proctoring, dus uh, desktops kunnen opgenomen worden. Um, en dat is echt iets wat, ja, wat je als instelling heel specifiek wil bepalen en misschien ook per toets wil kunnen instellen uh, wat er wel en niet gewenst is en wat een gebruiker hier wel en niet uh, uh, zou mogen doen. Mag ik een vraag stellen? Dat mag zeker. Hebben jullie dit getest ook met de Secure Exam browser? In de, de Secure Exam Browser, heb je die getest in die multisession? Wij hadden daar geloof ik issues mee. Dat die dus niet werkte zodra dat je meer dan twee sessies tegelijk, tegelijk draaide. Dan, dan crashte de browser. En wij hebben die Secure Exam Browser nodig om op Sirius in te kunnen loggen voor toetsen. Dus om de verbinding met de toetsplatform veilig te houden. Nee, wij hebben niet getest. Ik heb uh, hiervoor eens uh, gekeken naar uh, de performance van Chrome en van Edge. Uh, maar niet de Secure Exam Browser. Dus ik, ik kan daar inderdaad ook niks over, uh, over zeggen. Dus is is het inderdaad wel iets waar we, waar we naar zouden kunnen kijken. Dus ik, uh, ik maak daar even een uh, aantekening van. Dat is eigenlijk het, uh, het, het perspectief van een, uh, van een student. Um, en... Dan, en nu als ik terugkijk op wat we hebben gedaan en wat de mogelijkheden zijn en waar we nu staan, uh, uh, kan ik daar eigenlijk een aantal dingen over zeggen. Uh, als we vanuit SurfCumulus daar naar kijken, uh, kan ik stellen dat uh, vanuit SurfCumulus in ieder geval de benodigde ingrediënten aanwezig zijn. Dus uh, we hebben een heel mooi aanbod met verschillende clouddiensten, we hebben een cloud management platform wat heel goed kan dienen als managementlaag voor. Orchestratie van dit soort omgevingen en van de cloud infrastructuur. Um, Azure Virtual Desktops uh, is, is bijzonder geschikt voor digitaal toetsen, omdat uh, het heel mooi past in dat gelaagde model. Er verschillende leveringsvormen zijn voor losse applicaties, uh, die remote apps of een volledige uh, omgeving, omdat het schaalbaar is. Dus, uh, het is een soort uh, uh, ...seizoensarbeid eigenlijk. Uh, soms is het heel druk, soms is het heel rustig. Uh, uh, en je betaalt alleen voor wat je daadwerkelijk gebruikt. Um, uitdaging is wel uh, onder andere om dit aan te sluiten op de diversiteit... ...van systemen en diversiteit in werkwijze binnen instellingen. Uh, instellingen vol, uh, ik zie bij instellingen vaak een eigen proces of een vergelijkbaar proces... ...wat toch op uh, onderdelen anders is... En ook veel wensen en eisen ten aanzien van de techniek zijn daarmee anders. Um, authenticatie van studenten en single sign on uh, kan een uitdaging zijn. Um, instelling moet al beschikken over een uh, Azure Landing Zone. Uh, ook daarin kunnen wij, uh, kunnen wij helpen, maar dat vraagt wel een uh, investering vooraf. Uh, en ook uh, de kennis die daarbij hoort, hè, die dient van tevoren opgebouwd te worden. Uh, in dit model uh, is er ook, als het gaat om support en als er problemen zijn en issues zijn, dan moeten er wel mensen zijn uh, die daar iets, uh, iets mee kunnen doen. Um, nou, en is eigenlijk nu uh, de vraag, ja, we hebben dit laten zien. Zullen we hebben laten zien wat er kan, wat de stand is van de techniek op uh, dit moment. Um, en is eigenlijk de vervolgvraag, nou wat sluit nou het beste aan bij de behoeften van de instellingen? Is dat een, een bouwstenen uh, uh, aanpak, een bouwstenen oplossing, zoals ik die eigenlijk nu heb laten zien. Hè, waarbij je een deel van het geheel vanuit het cloud management platform kan aanmaken en kan bestellen als het ware. Of is er juist uh, meer behoefte aan een full service oplossing waarbij we een, een, een koppelvlak bieden of misschien uh, iets, iets, iets wat, wat daar zit. Willen instellingen zelf support doen? of Willen ze dat uitbesteden? Um, kunnen wij hier he, in de toekomst misschien uh, iets, iets, iets, iets levensvatbaars uh, van maken.